In Nederland barst het van de verenigingen en de stichtingen. Het is het grootste sociale netwerk van ons land en heeft een hele belangrijke maatschappelijke functie. De Rabobank is al lange tijd verbonden met het Nederlandse verenigingsleven en gaat nu nog een stapje verder. Nou, we zien dat verenigingen het best lastig hebben, vooral op bestuurlijk niveau. De bestuurders hebben uitdagingen om nieuwe bestuursleden te werven of om vrijwilligers te vinden om diensten te doen voor de vereniging. En daar kunnen wij ze samen met NOC en NSF ontzettend goed bij helpen. En zo worden we eigenlijk niet alleen sponsor, maar vooral ook partner van het verenigingsleven. We hadden het voornemen om met een aantal verenigingen hier in de nabije omgeving gezamenlijk op te gaan trekken. Maar wat houdt er dan in? Wie gaat daar wat voor doen? Hoe maak je afspraken met elkaar? Hoe gaat het proces eruit zien? Wat is het tijdspad? En met die bestuurlijke vraagstukken heeft de Rabobank ze dus geholpen. Onze vraag aan de Rabobank was, kunnen jullie ons helpen met marketing en communicatie bij onze publiescampagne? We willen dit idee natuurlijk aan, uh, aan zoveel mogelijk mensen laten zien. En we willen ook graag dat mensen investeren hierin. En bij de Rabobank is de expertise om ons uh, daarmee te helpen. We zijn op de Rabobank afgegaan om te kijken daar waar zij een bijdrage konden leveren aan projecten op het vlak van duurzaamheid. En hoe is de aanvraag verlopen? Heel kort ben ik in contact gekomen met de persoon binnen de Rabobank die hiervoor verantwoordelijk is. En al vrij vlot zaten wij met een aantal andere verenigingen uit de regio op een wat zij toen de tijd noemden een introductieavond. En op basis van die eerste avond zijn wij gevraagd om een pitch in te leveren. En dan werd er uit een hele groep van verenigingen, werden er een aantal geselecteerd waarvan zij vonden, hé hey, wauw, dat vinden we interessant. Daar willen we bijdragen. Vervolgens zijn we in een intake terecht gekomen. het en op het andere moment hadden we de nodige adviseurs over de vloer die met ons gaan kijken hoe we invulling gaan geven aan het plan wat we zelf hebben ingediend. Zo, we weten nu. Wat de Rabobank verenigingsondersteuning voor jou kan betekenen? Als ik een vereniging was, dan zou ik het wel weten. Snel contact opnemen.